En gelukt? Ik ben erg benieuwd hoe jouw mediamanipulatie is geworden. Als het mag kun je hem naar me mailen of delen op de Skills Dojo's socials. Of je vraagt je vader, moeder, juf, meester om dit voor je te doen. Ik heb trouwens nog drie tips om gemanipuleerde beelden te herkennen. 1. Onderzoek de foto goed. Zie je rare hoeken, afsnijdingen, slecht geformuleerde tekst, ruwe randen in de afbeelding? Dat kan er allemaal op wijzen dat de afbeelding is bewerkt. 2. Denk na bij jezelf. Welk verhaal vertelt het beeld? En hoe voel je je daarbij? Bang of boos? Denk na over het verhaal dat het probeert te vertellen. Lijkt het geloofwaardig of is het vergezocht? Is er iets dat de maker wil bereiken met deze foto? En wat zou dat kunnen zijn? Door even stil te staan en na te denken bij een beeld, kun je al snel spotten of het mogelijk nep zou kunnen zijn. 3. Gebruik digitale tools. Bijvoorbeeld omgekeerd zoeken in Google. Vind je een afbeelding die erop lijkt, maar net anders is? Ook heb je behoorlijk ingewikkelde professionele tools, zoals Photoforensics. Een site die alle pixels tot in het kleinste detail kan bekijken en kan helpen bij het vertellen of een beeld echt of nep is. Photoforensics gebruikt een algoritme, een stappenplan om alle mogelijk gefotoshopte foto's en manipulaties te ontdekken. Het gebruikt bijvoorbeeld de error level analysis om gebieden binnen een afbeelding te identificeren die op verschillende compressieniveaus zijn. Het volledige beeld zou ongeveer op hetzelfde grijze fouteniveau moeten zijn. Als een deel van het beeld een andere kleur heeft, wijst dat waarschijnlijk op een manipulatie. Kijk maar eens. Als je zin hebt, kun je nu omgekeerd zoeken op jouw beeld in Google. Of hem zelfs uploaden bij Photoforensics. Nu jij. En kon Google een bijna gelijke foto vinden. In deze serie heb je ontdekt dat je media zoals beeld, geluid en tekst kunt bewerken. En dat heet mediamanipulatie. En dat mensen dit voor de grap doen, maar soms ook om te misleiden. Daarnaast ontdekte je dat dankzij kunstmatige intelligentie computers ook media kunnen bewerken. En daar heel goed in zijn. Leuk dat je hebt meegedaan en tot een volgende missie.